Naar voren blijven kijken. Zometeen kom je naar achter gelopen totdat ik stop zeg. Kom dan. Meneer, OC Auto. OC 885, spoedassistentie, metro HB. 8818 uit OC over 8818 geeft weer over ja er zou een uh, persoon zich uh, verdacht gedragen hij bevindt zich in een Audi S4 en het kenteken begint met 21 over ja dat is nummer we gaan even kijken. kijkje nemen over de locatie van de persoon ja het zou mogelijk bij uh, Bravoport staan over ja dat is nummer over en uit situatie bij de port? Ja. Mogelijk een auto die zich raar, uh, raar positioneert of uh, okay. probeert naar binnen te komen. Rechtsvrij? Ja, rechtsvrij. Ja. ja, er staat al iets. Ja, ik zie het Mogelijk dat het mis. Kun je even kentekencontrole doen anders? Ja, dat ga ik doen. 88 18 a 8-18, ga je bericht over. Ja, zou ik misschien kentekencheck mogen doen. Ja, anders is positief over. Het kenteken light 2-1 Juliet Zulu Romeo 3 7 6 Ja, dat is van voornamelijk. Ik ga het vooral controleren over. Ja, bedankt erover. Ik geef van wel een stopteken nog. Leuk okay. 88-18 komen ze dus uit voor het OC over. 88-18, Ja, het kenteken voor, uh, is uh, vervallen. Uh, persoon zou ook mogelijk uh, vuurwapen gevaarlijk zijn over. Ja, dus snel maar we gaan het blijf vrij uitvoeren. We willen graag een uh, extra eenheid deze kant op. Ja, extra eenheden zijn onderweg over. Ja, dus naam hem over. BTGV? Ja, we moeten een vrij uitvoeren. De verdachte is mogelijk vuurwapengevaarlijk. Oké, okay, let's go. Allen zitten van het zwarte voertuig. Jullie zijn aangehouden. Er zijn ten alle tijde vuurwapens op jullie gericht. En bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Bestuurder, doe met je rechterhand de motor uitzetten. Doe vervolgens beide handen uit het raam steken. En laat je sleutel op de grond vallen. Bestuurder, doe met je linkerhand het portier open en stap uit met je rug naar ons toe. Bestuurder, steek je handen omhoog. Zijn er zijn nog steeds vuurwapens op je richt en zal het in alle tijden worden geschoten. Bestuurder, zet een paar stappen naar links totdat ik stop zeg. Stoppen. Naar voren blijven kijken. Zometeen kom je naar achter gelopen totdat ik stop zeg. Naar achteren. Stoppen. Stuurder ga op je knieën zitten. Nog steeds met je handen omhoog. Collega kom je zo meteen boeien. Zijn er zijn nog steeds vuurwapens op je gericht? Oké okay, collega boeien. Ja. Hey, wat heb ik gedaan dan? Hand omlaag. Meneer, wat heb ik gedaan, man? Ik heb niks gedaan. Bestuurder zwijgen. Keizer en advocaat. Overige inzittende van het zwarte voertuig. Maak jullie zelf bekend. Laatste kans. Overige inzittende. Maak jullie zelf bekend. Geen gehoor. Collega, we gaan. Ja, ik heb plaats. Oké, okay, links. Links. Iemand in het voertuig aanwezig. Oké, okay. koeverpak. Ik maak hem open, oké? Okay? Ja, ik heb det. Uh... Open. Clear. Clear. ja. Wapensbergen. Goed. Ik ga het voertuig even doorzoeken. Ja. Collega, is er iets uit de. Uh... Hebben jullie hem al gefouilleerd? Ja ik heb een vuurwapen uh, aangetroffen. Vuurwapen aangetroffen, oké. Okay. Hé, hey, die wapen is erbij ja? Blijf vanaf. Laat me gewoon gaan, gaan, man. Wat heb ik gedaan? Oké, okay. hier niks. Achterin niks. kofferpakken is ook leeg. Oké, okay, jongens. Jullie kunnen hem achterin bij ons zetten. Hé, hey, ik moet er weer naar rijden hè? En, uh, kunnen jullie even de auto afsluiten? De sleutels liggen nog op de grond van hem. Ja. En dan uh, even taakletje regelen. Dan uh, gaan wij alvast uh, richting bureau. Hij zegt wat? Hij is een advocaat. En dan bezaten van vroeger Nee, mond mond dicht houden dan. Oh, kijk dingen, ja. Wat wil iemand in boven rijden, gek? Goed meneer, ik ben aangehouden. Ik ben niet tot antwoord of verplicht. en mijn recht op een advocaat. Wilde daar gebruik van maken? Ja, ik die doorgaan Heeft u er een? Op... Ja. Heeft, oké. Okay. Die mogen zo meteen binnen gaan bellen. Oké, okay, dat zijn uw woorden. Ja. Oké. Okay. Neem maar mee, gaan we naar binnen. Ja. Nou, we smurren. jongen. Hey, wanneer mag ik nou naar Bulgarije dan? Op vakantie? Nee, voorlopig niet. Nogmaals, oh, ben aangehouden. Die gaan ja, dus ga met ons mee. Ik word niet bezien ja, uh, ik kan alles maken hier. Okay. <laughs> Toppie. Fijne dag verder. Hé, hey, jou oké ik. Goedendag, hey, Kan u helpen? En wat, wat ja, is? Geleden. Heb jij mij aangehouden? Voor niks. Nou, meneer, ik geloof. Is er even rustig de aan. Is er weer twee haan maanden haan. terug? Ja, ja. We hadden vuur. Aange, ik, ken je? Meneer, u had vuurwapen bij. Ja, nou daar ben u aangehouden? Ja. En we gaan nu verder niet over een discussie. Nee. De rechtszaak speelde. Nee, meneer, we Pronto. gaan normaal, anders kou we gewoon weer aan, hoor. Nee. Luister, je gaat mij niet aanhouden voor iets wat ik niet gedaan heb. Meneer, je je doen, ja? meneer u bedreigt ja, mij net. Meneer, u bedreigt mij net. Ik kan u net zo nee. goed. Oh ja, nou wordt het helemaal mooi. Je maar stoppen ofzo. Kijk. Je doet het, op, het weer. Je mag omdraaien, ik ben aangehouden voor bedreiging. hè? Nee, meneer. Nee. Ja. Dit is mijn werkgebied, dus nee, ik stalk u niet. Rechter, je niet Meneer, u iets gaat u omdraaien, u bent aangehouden voor bedreiging. Oh ja, nou ga je hem aanhouden alweer. Ja, omdraaien. Meneer, normaal doen. Rondon. Meneer, OC ook, OC angtout spoedassistentie Metro HB. Hier, Meneer om, Omdraaien. Meewerken. Nee. Omdraaien. Wegwijzen. Wegwijzen. Staan blijven. Staan blijven. Wegwijzen, als maak je weer vakant. Wegwijzen. Meneer, normaal doen. Die het. Wegwijzen. Op knieën. We Liggen. Op Liggen! Oh, jij denkt dat ik ook ben van de paar kogeltjes, hè? Bloedholt. Meneer? Oké, okay, oh, ja. OC 8815. Ook een ambulance deze kant op. Meneer heeft een mevrouw neergeslagen. Ligt hier op de grond. Waarschuwingsschot gelost. Meneer reageert er niet op. Op knieën. Dat meneer? Geleerleien. Uh, me. into... Op Meneer, op knieën. Okay. Daar blijven! Collega heb je taser bij? Ja. Wat worden jullie nou weer? Taser en zet. Je homo, die, die, die heb ik gewoon dit vast. Hij uh, zei taktakt, 15 taser en zet. Lekker blijven! Collega boeien. Oké. Okay. Hij heeft mij een paar keer geslagen. Deze mevrouw geslagen. Hij is die gozer die we laatst met een BTGV hebben aangehouden. Je ja, ja, nog, nog Hij herkende me en uh, hij was er niet mee eens. Je hebt nergens last van, hè? Nee. Ja, een paar schoenen. Ik ben mijn bereid al in kwijt. Oké. Okay. Ik heb een ambulance opgevraagd. Meneer, hoort u mij? Ik ga uh, okay. mijn neus op. Ik gek. Goed. Meneer wil even gaan staan? Nee, ah, Ja, ik vond het ook zo wel om hier neer te knallen in een metrostation, hè? Jouw ja, is uh, Nek als ik aan zat. Goede uh, zon. Ik heb hem okay. niet kunnen fouilleren, jongens. Ik weet niet of hij weer een bij heeft. Yeah, okay, okay. Ja, oké? Ja, zeker. Ik neem persoon uh, mee naar oh, voertuig en ja. dan ga ik fouilleren. Ik moet even hier kijken, want ik heb hier een waarschuwingsschot omhoog moeten lossen. Weet je ik ik. zeker dat het weer diezelfde gast was uh, Ja, de 100%. Die, uh, die vergeet je niet. Daarboven heb ik... Uh, ik Ziet zit er niet dat uiteindelijk waak. Recht daar ja, ik, uh, naar boven. Iets naar links. Ja, daar. hem omhoog. Bij die twee... Uh, ja, daar. Dat is een schot. Uh... Ah ja, ik zie hem. Ja, ja even foto's van maken. Ja, Je ik doet. zal hem doorgeven. moet jij een foto? Ja, hey, eh, wel blijf wel even zijn als jij een foto van maakt. En ja, dat is oh, Top, okay. hier nou, hier. Dan uh, gaan we naar boven. Ik denk dat de OVD ook wel zo uh, zal komen, hè? die guess 16. Ja. Oh, je zometeen nog even je wapen in denk, de Ja, vind je als je collega's. Alleen een barret kwijt. Heeft iemand uh, opgepakt. Ik heb hem niet meer gezien. Oh die kennen hem vanzelf mm -hmm. alweer een keren. <laughs> ja joh. Ik heb er <laughs> nog alleen ergens liggen. Wat gebeurde er precies? Nou ja, ik, ik liep er gewoon naar beneden. Ik was iedereen een beetje aan het bekijken wat uh, raar uh, gedrag of niet. En hij komt naar me toe en uh, begint meteen uh, te schelden en uh, te zeggen van ja, je hebt me voor niks aangehouden. Nou, ik heb gezegd van, nou, ik ga hier verder niet over in discussie, rechtszaak loopt nog. En ik ben toen aangehouden voor verboden wapenbezit. En dan was hij het niet mee eens en hij begon mij te slaan. En ja, toen begon hij iemand anders te slaan. Uh, heb ik mijn vuurwapen opgepakt en heb ik een waarschuwingsschot gelost. Maar daar was hij niet bang voor. En uh, ja, om nou meteen daar uh, op hem te beginnen schieten, waren er waren nog andere mensen. Het is dus gelukt dat jullie een taser bij hadden, want ik had hem niet. Ik deed het ook gewoon goed op wat gehandeld. Nou, dat is echt dom, want dit komt er gewoon bij. Verboden wapens zitten aanvallen. van een uh, agent. Ja, dat is ja, we zijn, afgelopen. Ja. Kijk, hoe kwamen we vandaan? Hier zo. Ja, dus dan. Oh, jullie staan hier allemaal. Kijk eens. Ja. ja. Oh, genoeg man. Nog wat aangetroffen of? Uh... Nog niet gevoeid. Ik wacht op jullie assistentie. Oké. Okay. Nou. Nee, ik niks aan. Top. Had je man als berechten gewezen? Nog niet. Nou, ik praat niet meer met hem. Helemaal klaar met hem. Hier, daar loopt hij rond. Als ik je, als ik weer vrijkom, hou nou Zeker. Klaar zaak? Goed zo meneer. Dan zou jij een leuk je doen, hè? Nul. Ik zie je zo al op het bureau. Meneer ik ga je weg. Ik zie jullie zo op het bureau. Ja.